Welkom in de ProNails Wij kijken enorm uit naar de feestdagen en hopelijk jullie ook. Wij zijn ons daar heel erg van bewust dat er een heel drukke periode op u afkomt. Maar ook een heel succesvolle periode. Dit is een unieke gelegenheid om de omzet in uw salon te verhogen. En dit doe je door meteen de juiste setting te creëren, dus ik zou zeggen decoreren maar. Inspireer ook uw klanten, want geloof me, ze zijn allemaal op zoek naar een kerstgeschenk en ze vinden die heus wel bij jou in het salon. We hebben ook een heel leuke N.D.A.S.-geschenken die jullie kunnen aanbieden aan jullie klanten als een teken van appreciatie. En dit zijn dit jaar kerstsokken. Die een zeer voedend voetmasker zijn, die thuis aan uw klanten de gelegenheid geven om te genieten van een echt pampering moment voor de tv met een warme choco, echt genieten, een momentje voor zichzelf. Mijn advies aan jou is maak het jezelf gemakkelijk. Begin op tijd al om verschillende cadeautjes samen te stellen. Inspireer je klanten. Pak ze op voorhand in, want ja, in december zelf zal je er weinig tijd voor hebben. En iets dat mooi presenteert, is ook heel mooi meegenomen. Veel succes allemaal. Tot ziens.